Bijna is het dan zover. Jullie gaan binnenkort examen doen. in de tweede of derde tijdvak voor het vak NASC 2. In dit filmpje ga ik je nog wat extra tips geven als aanvulling op je eigen voorbereiding. Ben op tijd. Zorg ervoor dat je ruimte voor bij je examenzaal bent, zodat je rustig de examenzaal in kan. Stel dat er iets vergeten is, kan je nog wat doen in de maar je kunt ook even rustig kletsen met je klasgenoten. Dus ben op tijd. Voordat je van huis weggaat, controleer even of je al je spullen bij je hebt. Een BINAS en een rekenmachine zijn super belangrijk bij NAS 2. Dus ga de deur niet uit zonder je BINAS en je rekenmachine. Bij de voorbereidingen heb je vast al wat examens gezien. En bij de examens heb je gezien dat er best wel veel grote lappen tekst zijn. Het is dan handig, als je zo'n tekst door hebt gelezen, dat je meteen tijdens het lezen alle belangrijke dingen gaat arseren. Dat is helpend als je daarna de vragen gaat maken. Dus arseer belangrijke gegevens. Als een vraag lastig is en je komt niet meteen op het antwoord. Bij NAS 2 is het zo dat de puntentelling 1, 2 of 3 punten is. Het zou weer heel jammer zijn als je daar 10 minuten bij een vraag blijft hangen die maar 1 punt waard is. Dus misschien een tip: zorg ervoor als je er niet uitkomt, dat je voor de vraag even een sterretje aangeeft of een rondje. En vervolgens dat je daar op het einde van de toets nog even terug naar gaat komen. Dus blijf niet te lang hangen bij een vraag. Wat ons allemaal een keer overkomt is dat we iets op hebben geschreven en er eigenlijk niet veel tevreden over zijn. Maar voordat je dit door gaat krassen, ga eerst eens even opschrijven wat het dan wel zou moeten zijn in jouw ogen. En is dat dan oké? Okay? Ja, dan pas doorkrassen wat in jouw ogen fout is. Dus niet te snel iets doorkassen. doorkrassen. Als je antwoord hebt gegeven op een vraag... Is het altijd even slim om weer nadat je dat antwoord dus hebt opgeschreven, weer even te kijken: heb ik wel antwoord gegeven op de vraag? Bij een vraag kan het namelijk zijn dat er wel twee dingen worden gevraagd. en heb jij in je antwoord maar één antwoord gegeven. Dat zorgt dat je punten mislopen. Wat ook zo zou kunnen zijn als er wordt gevraagd naar een formule en jij hebt de naam opgeschreven. Wij mogen daar dan vaak geen punten voor geven. En dat zou jammer zijn, want wij weten dat je het wel weet. Dus check even of het antwoord wat je geeft ook antwoord geeft op de vraag in die gesteld wordt. Nas 2 is een vak waarbij we heel veel met reactievergelijkingen te maken hebben. Dus zorg dat je weet hoe je een reactievergelijking kan opstellen. Voor de pijl, begin stof, begin stoffen, vervolgens een pijl. En daarna komen de reactieproducten of reactieproducten. Als je hem hebt opgesteld, maak daarna altijd die laatste check of de deeltjes voor en na de pijl kloppend zijn, want het levert je punten op. Ja. Ook je bewustzijn van hoe een stof is opgebouwd, gaat helpend zijn bij vragen over formules. Dus is een stof opgebouwd uit moleculen, atomen of ionen. Zorg ervoor dat je weet, hoe zijn de stoffen opgebouwd? Ja. En als twee hebben we ook te maken met een rekenvraag. En zo'n rekenvraag is vaak twee of drie punten. Dat wil zeggen dat je voor de tussenstappen ook punten op, eh, gaat krijgen. Zorg ervoor altijd dat je de hele berekening opschrijft. Want wie weet ook al kom je er niet helemaal uit. Maar heb je misschien wel voor de tussenstappen toch wel punten verdiend. Het zou jammer zijn als je die laat liggen. Het examen duurt twee uur. Zorg ervoor als je het examen als je klaar bent. Maak dan even de check. Heb ik alle vragen ingevuld? Dus neem je tijd en maak die laatste check of alles is ingevuld. Het zou super jammer zijn als je een meer keuzevraag open zou laten. Want ook al weet je het misschien niet, gok dan, want niets invullen is sowieso verkeerd en fout. En daar kunnen wij dan geen punten vertellen. En dat zou dus heel jammer zijn. Het is dit jaar een heel bijzonder jaar geweest voor ons allemaal, maar ook voor jullie. Jullie hebben op verschillende nieuwe manieren les van ons gekregen. En dat is niet makkelijk voor jullie geweest. Maar jullie staan hier nu wel, jullie gaan wel je examen doen. Dat maakt jullie kanjes. Zet hem op, doe je best. Succes!